Dus dit gaat uh, niet normaal. Uh... Ik een aanrijden hier. Deze doek is ook alweer een doek. Van Dalen. Hoe jij Lopen! Lopen! Deze is een beetje een beetje de we gaan wat tegenhouden hier. Dan moeten het eruit weer de uitreina. eruit rennen. Rechts. Kom rechts terug aan iedereen. jou. zijn hier wel ver te zoeken. Rustig aan jongen. Ongelooflijk mensen. Ongelooflijk. Er zijn geen uh, groep meer. Even wandelen mag gewoon hier niet. Er is een zielig ook rond hier. Met een bof. Hier komt gewoon nog meer aan. Even niet te filmen, maar niet. Mensen worden gewoon weer opgejaagd hier als uh, twee. Nou, mensen gaan doorlopen. Hoe verlies We gaan een beetje zachtjes rijden, joh. Ik Dit kan we het hier of een macht Echt, die kwaal. Dit Het is niet hoor, zie je. Ik kunnen we gewoon een keer afrijden, als zijn idioot. net te gek zijn hier. 30 kwallen! Jos! Jos! Liefde! Ja, jongens hoe weer het niet gestoten wordt hier en opgejaagd, dus, gek uh, geworden. Hij ook om Goed Dus je zingt lekker. We hebben ja. bijna mondkracht nodig. Ja. <laughs> Dat, Dat gaat te Was Lastig lastig hoor, daar is het weer tot Ja, inderdaad. Dus, nee. En we gaan gewoon door. Lekker belangrijk. We nee, gaan ze allemaal heen. Ja, hier loop je niks in. Hier loop je naar de vee. ik had niet als je dat afgezet. Ze hebben het daar ook geblokt. En ver staat ze het ook dicht te gooien. Dus hier. Nou, hier, kijk eens, 1, 2, 3 keer. Echt niet te ja. klopen. Ja, het huh? het is echt hard. Het is bizar. Man. Waarom? Het is toch geen, helemaal geen goed, maximale groepgroep hier. Wat is het eh? Uh, Ik niet Ja, prima. Ik denk dat het een is. Ik Maar waarom zitten jullie hier voor ons aan? Maar niet op deze wijze. Huh? niet op Nee? Dat zei hij niet op. Dat is wel mag, dus ik snap niet. Nou, dat doen we dan, dan? Dat doen we toch? Dat doen we toch? Wat is dan het probleem? Ja, maar heb je gezien die agressie? Ik Dat is wel een ja. mogen maken. Ik een hoog, niet. Ik zie het Ik ga het niet. Kijk, ik ben sneller. Nee, ik snap We <laughs> doen ons best. Zweed Het luidt heet te <laughs> Dat weten ze zelf maar niet. De mensen denken dat ze hier aan het... Wat? gaan we doen? Meerderheid voor. dag. Ik kort, ja, maar ik moet uh, heen. Nee, ik ga hierheen. De dat ze de ja, we gaan even langs het boslaatje ergens. De politie is dus niet heel erg blij vandaag met ons. Ja. Nou jongens, het lijkt me opgejaagd te zijn. Wat staat er weer Aan die kant... Uh, naar het hek. Nou, alles komt hier terug. De mensen komen die kaart niet af. Kijk eens langer Nou, kunnen we ook niet heen? <laughs> niet te geloven. Kan niet meer. Nou, mensen worden gewoon door het bos heen gejaagd. Weet je niet welke kant wat moeten? Uit! Dat weet ik niet, ze kunnen niet verder blijkbaar. wat nee, het het Heb ik zo hard gelopen? We gaan doorlopen. We gaan in de minderheid. Hè? Ze zijn in de minderheid. Ja. Ja, dan we moeten doorlopen. Maar kijk uit, dit is ook zo groot. Ja, nou daarom. We moeten vast hebben. Ja, jij ja, hebt gelijk. Dit is mooi. Oké, hey met je wapenstok joh. hier rustig Wat is staan. Het probleem op met een afstand. Nee, kan jij, Mensen doen doen nee, nee, helemaal niks. Ik afstand. We gebruiken wel. Nee, die staan, ja, niet echt. ben op een afstand. Ik ben op een afstand. Ik wordt geweld een Ga gewoon ben op een afstand. Ik ben op we doen niks. Ja, jullie sluiten ons op dat wij wachten. Meneer, heel even. Anderhalve meter afstand. Ja, ik heb het gelegd. We komen zo bij je. Ga bij de boom aanhouden. Als Dit is ons goed Gewoon diep trietsen jullie hier niet. Alleen vreegzame mensen die de hele tijd wegrennen. terwijl willen wij het proberen te bekijken. Wegrennen? En hoog! Al eruit, of ik gebruik het hij gaat weer het over. Hè? Ik ben waarschuwd naar achter. Ja, goed. Ja, goed. Naar achter. Ja, Meneer, oh, daar blijf staan. Gewoon hier zo. Is... Zo, kom maar dan. Heb jij ook goed rechter? Kom maar dan. Rustig. Dames en heren, graag naar achter voor die anderhalve meter afstand. Hij is anderhalve meter. Ja, het is ja, het is Meneer, we gaan zo dadelijk bij u. Blijf hier daar staan, dan hoor je het. Ja, ik ben altijd iets goed scherp. Ik Achteruit, ja, is de ja, het is ja. het is een achterpaal. Sackers. Slaag me. Slaag me. Vond je het leuk, Ik is zwaar? Ja, hij was het diep, die. Hij was een diep, ja. Oh, die gaat gelijk de wereld over. Wat de fucker, joh. Wij willen gewoon lopen. Doe helemaal niks. Nee, helemaal niks verkeerd. En we denken in ieder geval hardstens. je leuk om te slaan ja, krijgen we een, dat is het, een van. Ja, we ja, maar, ja, maar, je moet weer geluisteren. Ja? Echt, werkelijk, walgelijk. Super wel. Ja, ga je even nou uit tegen je kind zeggen als je thuis komt. We ja. ja. Wij hebben grondrechten! Ja. Wij ja. hebben ja. ja. grondrechten! Nee, nee, nee, nee. We geleiden nee, nee, ons! Grondrechten! We ons dan! Ja, maar dat, dat ben ik mee eens met. Nee, een het zijn ook hun grondrechten, jullie grondrechten. Ja. Wij staan ja. met niks hoor! Ik ben er echt helemaal klaar mee. Jouw grondrechten! Ik proberen we dan te doen. Ja, dat? Ik ga oh ja, je je vr. ja, je je het niet zeggen. Ik ga Je niet Ik ga ja, het Ik ga ja, gewaarschuwd. Ja, ja, niet ja. Ik ben het ga het zeggen. ga je, ja? je ja. Waar ik wij vragen, zou die Ja, Ik ook niet meer. zijn. Ik Hij heeft zelf niet Meter over ga je naar. Ik het zo. Ik kan het zo. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik het niet. Ik grondrechten, het niet. Ik niet. Ik niet. Ik het niet. het niet. Ik niet. Ik niet. Ik niet. niet. Als ja, je het niet kunt doen, dan is het niet zo om vreedzame demonstraties te doen. Dat geloof ik niet. Dat kan niet. Dat nee, neemt niks doen, hoor. We staan als we van jou gaan. We gaan allemaal de stok aan nou zakken. We gaan deze stokken zakken. Grondrechten, grondrechten, grondrechten, grondrechten. En laat het in je droom verschijnen. Grondrechten, In je droom het zal nee, nee, het niks. verschijnen. We willen het in je droom We gaan zijn. in je droom Grondrechten, grondrechten, grondrechten. grondrechten. Die van mij, die van jou, van je kinderen, van de toekomstige generatie. Grondrechten! Nee, Daar zijn we toch. Lisa. Ik niet nee, maar nee, we doen er niets aan. Ik zal nog maar eens Ja, dat klopt. Nee. klopt, klopt. Dat klopt. Maar die boodschap ja, moeten Die boodschap ja. moeten wij, wat wij niet Wat Vrouwen samen gemeen hebben, die wat En de slaan is het mini-stel. Nee, echt het het ja, hij moet even het goede voorbeeld geven als chef. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dan Om een dans. Moet je ook schaam, dat je ja. En ook wel kinderen tussen, ga je die ook Ja. Ja, even, ja. ja, zien ja. ja. ja. Ik ja. mijn case is hier ook bij. Even luister. Oké okay. okay, jongens, jongens, ja, jongens, jongens. Probeer je weer even bij de groep te vervoegen. En probeer daar weer, ja liefje, probeer je gewoon weer bij de groep te vervoegen. Kunnen we allemaal deze kant op jongens? Kom Fakkers! Ga je ook mee? Ja, maar eerst een keer. Hij mag niet op de rechte maar... Ik ga is ja. je ja. niet. op Ik niet ja, dat het. We moeten hier, hier maar Ja, dan moeten we vast niet maar, staan er aan de staan zo. Wat is je probleem? Wat achter lukken? Nou, jij gaat gelijk het internet over. Elt? Ja. Ja. Nou, mensen te kijken denken, wat is dit allemaal weer? Ging er in onze bird? Eindelijk naar de Hofvijf had ik net gehoord. Dan gaan we later heen. Ja, ik sta ja. Ja, die kant op naar de Hofvijf. Ja, ik sta de Hofvijf. door hier, want ik woon hier en ik maak me zo ontzettend boos. Maar, maar je weet wat grondrechten mevrouw, zijn? Hoe durf ik? durf Mevrouw, ik ben geboren op de Veluwe. Ik heb kinderen gezien die met polio niet, niet meer konden lopen, niet meer konden poepen, niet meer konden ja, Meneer, ik is ben in West-Afrika geweest. U bent wat een schande. U bent een schande. Een u bent een grote, grote, grote schande. Ik maak me zo boos op u. Ik krijg Ik Sta op voor je grondrechten, man. Grondrechten. Oh, okay. oh, daar oh, hoort nog een dier. Uit Elf geeft ook water. Ja, ja. Ja, is die, uh... Als eerste wat ze kunnen zeggen. Oh, je zou bijna denken dat de hager gewoon een beetje wakker zou zakken. Nou, niet dus. Ja, nee, Jan. Ik heb het nog te goed. Nou in deze buurt. Ja, eigenlijk wel, we moeten in een discussie gaan. We doen het wel, maar Ja, mensen, sta op voor je grondwetten. Nou, die ja, mensen blijven blijven slapen allemaal nog. Dus die blijven slapen. Doeg op. Ik bescherm de burgers tegen. Dictatoriale overheid. Wij gaan naar de medische apartheid. Jij praat. Nou, lekker bezig. Hoe gaat <lacht> het nou lopen? Ja, we lopen niet heb een stokje van extra het stokje van, uh, stokje van uh, ouders overgenomen. Oké. Okay. <lacht> Thank <laughs> you.